Oké, okay, hallo. Ik weet niet of ik ooit al had gezegd dat ik een cool dakterras heb, maar ik heb dus een cool dakterras. En achter mij ziet u de skyline, de Antwerpen. Jawel. Sowieso bijna alle content op YouTube begint met: hey, ik wil video's maken en ik wil dat soort video's maken, maar dat lukt niet om video's te maken. Iedereen begint opnieuw, mensen willen andere video's maken. Er is van alles met video's: video's, video's, video's. Video's moeten geproduceerd worden op YouTube. Dat is het idee dat iedereen heeft. Ah, oh, jongens. Ah, maar dus. Soms wil je gewoon iets zeggen tegen een camera. Maar dan denk ik ook: van ja, maar ik kijk ook, denk ik zelf, niet zoveel naar video's die alleen maar mensen zijn die hun camera hebben opgezet en tegen een camera aan het praten zijn. Er moet wel net iets meer in zitten. Al is het maar een heel klein beetje. Even moeite hebben gedaan om iets anders te doen. Zou ik dat dan zelf wel moeten maken? Dan denk ik: ja, misschien wel. Misschien, misschien moet ik vooral als ik zelf iets maak kijken naar wat ik op dat moment zelf wil doen. En ik wil eigenlijk gewoon een video maken over mijn, wat, wat er op mijn gedachten ligt. En op dit moment is dat wat ik vind van DT-fouten. Are you listening? De oh. DT-fouten is sowieso een manier van de elite om het proletariaat laag te houden. Want je moet je onderwezen zijn om te snappen wat een DT-fout is. Als je niet slim genoeg zijt, als je niet goed genoeg zijt om een DT-fout te snappen en te begrijpen, dan ben je minder. Ik schrijf keihard veel DT-fouten. Ja. Kijk, ik schrijf ook heel veel andere fouten. Ik ben echt rottig met spelling en grammatica. Ballonnen, amuseren, Banes of my existence. Echt serieus. Ugh, I hate those words. Maar het punt is dat ik eigenlijk wel weet hoe ik al die dingen moet schrijven. Alleen twijfel ik ook keihard. Dus als je ja, je schrijft het zo en zo schrijf je het ook. Maar dan is er altijd dat stemmetje in mijn achterhoofd. Dat zegt je, ja, maar Anton, je schrijft vaak fouten. Dus misschien ben je wel fout. Dus dat is die elite die mij klein heeft proberen te houden. Oké, okay, dat terzijde. Verder, gisteren zag ik een tweet. Een tweet die over dt-fouten sprak. En zei: van, Hey, uh, kijk, je kan gewoon zeggen: Ik smurf, jij smurft, wij smurfen. Blablabla. En die op die manier probeert uitleggen van, Kijk, de t toevoegen is kei-logisch en kei-gemakkelijk. Kijk, de regel is helemaal niet zo moeilijk. Mensen die dt-fouten schrijven, zoals mezelf, die weten wel hoe dat de dt-regel werkt. Als ik naar dat werkwoord kijk, als ik naar mijn zin kijk en ik denk: Oké, okay, moet hier een dt achter. Ja, dan, dan, dan weet ik dat wel, als ik daarover nadenk. Maar hier is het punt. Denk jij daarover na? Ben jij aan het schrijven en denk jij bij elk werkwoord dat je tegenkomt ik smurf, jij smurf, wij smurfden? Nee, je schrijft gewoon. En dat doe ik ook. Ik schrijf gewoon. Alleen zit er in mijn automatisme schrijf ik wat ik hoor. Ik weet ook niet waar aan dat, dat ligt. Misschien omdat ik heel veel heel visueel, audiovisueel ingesteld ben en minder leesgericht ingesteld ben. Ik heb echt geen idee. Maar ah, weet je hoe kleinerend het overkomt? Dat je denkt van, oh, maar de regel is toch helemaal niet zo moeilijk? Zo, ervan uitgaande dat de reden dat mensen DT-fouten schrijven is, omdat ze de regel niet snappen, is echt belachelijk. Want het is inderdaad, zoals je aantoont, een hele eenvoudige regel. Maar je gaat mij niet wijsmaken dat je bij elk werkwoord dat je schrijft even in je hoofd begint: ik smurf, jij smurf, wij smurfen, bla bla bla bla. bla. Dat doe je niet. Nee, dat doe je niet. Heb je het is gesnapt? Je snapt met deel van T? Ik weet het niet. Ik, ik denk daar niet over na, want ik zeg gewoon woorden. Oh, wauw, ranten. Alright. Ik hoop dat hier eigenlijk iets van opgenomen en degelijk zichtbaar en verstaanbaar is. Het was vrij stil eigenlijk. Ja, er is nu veel wind, dus waarschijnlijk hoort je zo. En mijn camera is ook echt aan het bewegen. Uh, ah, wind, stop, stop, wind, stop. Dankjewel om te kijken. Dit was Anton, dit was een video. En zie je volgende keer. Hocus Pocus, Black Magic.